Hey, fantastisch jongens, dat is een lekker broodje. Oh, ja. En Ed Soep van Moeders? Ed van Moeders, ja. Goed soepje dit. Nou hmm. prima. Misschien... Misschien wil jij eens vertellen, want, want je stuurde een, een, een mooi bericht. Dat niet ja, toch wel mooi gelukkig. Nou zeker, nou eigenlijk als ik het goed samenvat... Niet alle PVV'ers zijn, uh, zijn dom, zijn, zijn, rechtslaag, rechts opgeleid, hebben geen geld, dat dus zijn tokkies. Dat was een beetje, dat ik ongeveer ja. jou, jouw insteek. Kijk, ja. Kom maar eens praten, we zijn gewoon een familiebedrijf. En je gaf aan van, Joh, ik zou heel graag eens een keer met mensen willen praten. Nou, toen had ik zoiets van, nou, laten we eens uh, de leuke uitdaging aangaan. om te zeggen, van, nou, dan gaan we eens ja. een keer met, uh, met rechts en links uh, met elkaar praten. Alleen dan wel op een normaal niveau. Ja, ik wil graag dat Nederland Nederland blijft. Ja, dat ik hier gewoon, dat mijn zusje s'avonds als ze gaan stappen, dat ze niet tot twee keer toe mij erbij moet halen omdat ze weer uh, wordt aangeraakt door een uh, groepje als ze daar doorheen moet lopen waar uh, helaas geen, uh, ja, geen Jan, Piet of Jaap tussen staat, ook al zullen die er ook zeker zijn, hè, 100% hebben. Iedereen mag voor mij gelijke kansen, laat dat duidelijk wezen. Sterker nog, het is nou op dit moment een Turkse en een Antilliaanse meneer zijn voor mij aan het werk in Amsterdam. Nou, die, die leveren werk wat, uh, waar menig Nederlander om te zeggen, een puntje aan uh, ja. er nog zat van kan leren. Dus wat dat te gaat ben ik helemaal niet haatdragend of iets. Alleen ik vind wel dat er ja, bepaalde groeperingen in ja, een overmatige negatieve geluiden naar ja. voren komen. Maar Wij hebben de indruk, en met name bij jullie partij, dat je zegt van we moeten het allemaal niet zo erg benoemen. Want het zijn allemaal mensen en we moeten voor iedereen aardig wezen. En dat is leuk als het blijkt dat je daardoor resultaten kan gaan boeken. Maar ik denk dat je de laatste jaren toch wel kan zien dat er allemaal niet beter op wordt. Mm -hmm. en niet ik vind, waar ik me echt, echt kapot aan erg, laat ik het ook maar zeggen... is dat er inderdaad wordt gedaan alsof wij alles maar goed vinden. Ik snap ook niet, dat is een beeld dat is gezet... Hè, van linkse partijen, die zouden het allemaal, zou allemaal maar ook hebben. Ik vind het allemaal niet oké. Okay. Je moet bikkelhard zijn over mensen die over de schreef gaan. pikken. Tolereren we niet, pikken we in dit land niet. En dan mag, je ook heel, dan mag je ook heel hard op straf. Ik vind niet dat je moet wegkijken, maar het gaat uiteindelijk wel over individuen. Ik vertelde, ik ben half Marokkaans. Wat voor bagger ik over me heen krijg van mensen die zeggen over mijn opvattingen, over vluchtelingen bijvoorbeeld. Ja, maar dat is een islamiet. Ik ben een katholiek. Ik ben katholiek opgevoed, ik kom uit Brabant, ik ken mijn vader niet eens. Maar omdat mijn vader die is weggegaan toen ik een babytje was, uh, maakt niet uit, ik ben een Marokkaan. Dus ik hoor bij die groep die er plotseling niet bij hoort. En dat is wat mij tegenstaat. Omdat als je uiteindelijk gaat kijken, ik spreek met jullie, maar ik spreek ook met Marokkanen die dan zeggen, ja, maar ik word, uh, we, jullie zeggen, ik word als Tokkie weggezet of ik word als uh, racist. Die zeggen, ja, ik word gelijk als een, als een halve garen Marokkaan uh, weggezet. En dat laat zien, een gesprek in Nederland, daarom vind ik het zo fijn om met je te mogen praten, is gewoon niet meer mogelijk. voor mij kan je daar toch een bijdrage aan leveren, op het moment dat je een discussie ja. hebt in de Tweede Kamer, maar toch een onderscheid te gaan maken. Dat je wel degelijk hele goede Marokkanen hebt en dat het maar zo'n klein groepje is, Waar je last van hebt hier. Dat zeggen wij. Voortdurend. Ja. Alleen je komt er bijna niet meer doorheen. Dat merk ik. Okay, omdat het, ik, ik, word, ik, ik merk helemaal. het zelf, ik, word, ik, ben, gewoon, ik, ben, ik ben linkstuig. Weet je, ik ben zo iemand die altijd wegkijkt. En de, ik weet, je komt er bij, wat ik ook zeg, of voor wie ik het ook opneem, je komt er bijna niet, niet doorheen. Nou, want met jou valt gewoon normaal te praten, dus dan hoor je erbij. Ja. Ik zeg aan mij, als er niet over het te praten op een normale manier, dan hoor je er dus niet bij. Ik had het er ook met mijn vader over. Ik zie het eigenlijk uh, wel een beetje als een soort uh, bedrijfsleven, hè, de politiek. Uh -huh. Ik bedoel, uh, zoals hij aangaf, ja, hij geeft leiding aan uh, 30 man destijds in uh, de, de harde tijden. En jullie moeten het eigenlijk doen over 17 miljoen personen. Nou goed, en in het bedrijfsleven, tenminste ja, zo staan wij erin: uh, wij hebben een bepaalde filosofie. Uh -huh. Hoe wij denken over het bedrijf, hoe wij uh, het, bedrijf, uh, het bedrijf willen leiden. Uh, wil je daar niet aan meedoen, haak je af. Je ben hier niet maar om stennis uh, te schoppen en uh, om vervelend te zijn en noem allemaal maar op. Ja, dus er zie in Nederland gewoon geen plek voor meer voor. Dat vind, ik echt. Mm -hmm. dat vind ik echt. Ik zeg heel vaak, Nederland is geen BV. Mm -hmm. In een bedrijf zijn jullie de baas. Dus jullie familiebedrijf, jullie bepalen wat er gebeurt. In een land werkt dat niet zo. In een land zijn gewoon mensen met heel veel verschillende opvattingen. De SGP bijvoorbeeld, ook zij horen bij Nederland. Ja, ja. Uh, terwijl als je kijkt naar hun opvattingen over vrouwen. Uh, die is vrij strikt. Dat is vrij strikt. Ja. Uh, en dat slaat ook nergens op. Ben ik het ook niet mee eens. Uh, dus wat ik niet bedoel te zeggen is, je moet wegkijken of je moet het allemaal maar normaal vinden. Maar in een democratie is het zo dat er heel veel verschillende mensen bij elkaar zitten. Wat we moeten doen is aan die gasten die, um, uh, die er echte zooitje echt van maken, die moet je aanpakken. Zonder aanziens des persoons of wie je ook bent. Als je rotzooi trapt, dan ben je gewoon een klootviool en dan ben je bokje. Ja. Dan vind je het bokje. En er zijn Marokkanen, dat is meer dan rotjochies. Dat is gewoon tuig. Ja, keihard tuig. Keihard tuig. Maar door de, jullie voelen je aangesproken uh, als, weet je zegt, als racist, zij voelen zich allemaal aangesproken als tuig. En dat is tragisch ergens, toch? Nou ja, ik, ik dat is dat toch, toch, toch tragisch? Dat... Ja. Uiteindelijk, wat DENK nu doet en wat de PVV doet, is zo die uiterste benadrukken. Daardoor wordt ons land uiteindelijk uit elkaar getrokken. dan ga ik even terug naar 4045. er zijn die mensen weggegaan met niks. Ja. Tegenwoordig is het een hype om elkaar op te jagen, jongens, en Nederlandse schout te halen. We praten niet meer over vluchtelingen, het zijn gelukszoekers. Ja. Inderdaad, zoals in 4045, mm -hmm. wat niet in mijn ik van mijn ouders en mijn opa's, uh, oma's gehoord heb. Vluchtelingen, niks aan, helemaal niks. In de winter kou, nog ineens een hij, de gaat het over. Kijken waar je terugkomt, dat zijn in mijn ogen vluchtelingen. Maar nu komen ze met een iPad, waar de definitie vluchteling. Is dat, is dat niet anders? En, moet daar een antwoord aan gaan? Ik denk dat we ons beeld van 4045... Kijk, dat was een andere tijd. Toen was het namelijk armoede. Syrië was gewoon best wel een goed ontwikkeld land. Wij zijn niet de enige met een smartphone. Die hebben, ze, die hebben ze eigenlijk overal over de hele wereld. Dus als mensen vluchten, um, ja, dat, dat is anders dan hoe dat toen was. En daar kunnen best mensen tussen zitten met geld. Dat was toen ook trouwens het geval, dat er mensen waren met geld. Um, je hebt twee categorieën. Je hebt echt vluchtelingen volgens het vluchtelingenrecht, dat zijn mensen die zijn in hun eigen land niet veilig. Syriërs is per definitie, die zijn gewoon niet veilig. Mag ik tegelijk even op inhaken? Ja, zeker. Ik, wat ik ook niet uit mijn hoofd kan halen, is op het moment dat als hier in, in Dordrecht een partij onrust zijn... dat ik mijn gezin hier achterlaat en vervolgens ga ik weer op de ram zitten... De, dat ik de gelegenheid krijg van kom jullie maar weer toe, Ik zou mijn broek uittrekken, maar een ongeluk vechten. Voel mijn gezin. Ja. Maar niet in het buitenland. Maar je, je, waar, waar, waar je, je, je daar, daar zit, ja. 87%. Dus 20, 50 en 30 jaar wordt die hier naartoe. Ja. Nou, wat ik nog raarder vind. Nee, maar dat gaat er bij mij niet in. Nee, maar wat ik nog vreemder vind, is die mensen komen dus hier naartoe. En ze wachten dus dat onze jongens, en meisjes, maar vooral jongens, uit ons leger, daar naartoe gaan om het op te lossen uiteindelijk. Dat vind ik helemaal raar. Dus hun vluchten er vandaan en wij moeten er naartoe. Maar, dat de, vind ik ook heel vreemd. Kijk, um, één... Wat de wat de ik, de dit, nee, heel goed. Wat ik altijd hoop, ik heb ooit met een studievriend afgesproken. Als er ooit hier iemand binnenvalt, dan gaan we in het verzet. En dat is zo makkelijk te zeggen als je niet in oorlog zit. <laughs> dan even over, wij hebben nog steeds, als je aan oorlog denkt, denk je aan een good guy en een bad guy. Ja. Voor wie moet je knokken in, uh, uh, voor wie moet je gaan vechten in Syrië? Ja. Voor Assad, voor de rebellen, er zijn, zijn wel, wel tien verschillende rebellengroepen, voor IS. Het zijn ook allerlei terroristische organisaties, ja. dus bij wie je je aansluit... Het pakt pak eigenlijk altijd verkeerd uit. Dan heb je nog arbeidsmigranten. Dus dat zijn mensen die. echte economische vluchtelingen. Dat zijn geen vluchtelingen, dus die stuur je terug. Dat is, dat, is, dat is vrij simpel. Nu over waar ga je heen. Uiteindelijk blijf ik erbij: is vluchtelingenprobleem is een organisatorisch probleem. Jullie zijn ondernemers, jullie kunnen beter organiseren dan veel politici. Het gaat over een miljoen mensen die er uh, in 2015 zijn gekomen. Dat is een half procent van de totale Europese bevolking. Als je die goed over heel Europa zou verspreiden, als je dat geleidelijk doet, als je niet zorgt dat ze allemaal binnenkomen, marcheren, maar dat je ze. Ik heb het wel eens gehad over je ze moet je zelf halen. Dan heb je er controle over. En dan is het probleem, denk ik, veel minder, veel minder groot. Dan heb je nee, nog ja. wel een probleem met aanpassing. Ja, dat in de, de samenleving zelf. Ja. bedoel dat. Bedoelde... dat hoe we daarop ingaan. Ja, ik bedoel dat. Ik wil heel veel dingen waar ik in wil gaan eigenlijk, maar. <laughs> Ja, tuurlijk, ja, kom maar. Mag ik er nog één klein tipje nog meegeven? Misschien nee? doet er niks mee. Maar in je verkiezingsprogramma staat een warm. Laten. Nee, een uh, warm uh, vluchtelingenbeleid. Ja. Dus dat warm er nog eens afhalen. Oké. Okay. Die maken het veel aantrekkelijk. Ja, oké. Okay. Dat gaat misschien naar de zomer, maar nee, nee, nee, ik heb het, het onderstreept ook. Dan warm moet het warm, ja. warm zijn. Ze moeten blij zijn, dan zijn hier opgevangen worden. En dat er hier opgevangen worden. Dat kunnen allemaal met elkaar over eens zijn. Maar die term warm, waar is dat nou van nodig? Het is weer het gevoel van, laten we vooral degene die hier wonen, joh. Het zal hem wel goed weer <coughs> En maak je vooral, uh, bemoei even nergens mee. Ik zie die termen liever bij, uh, bij de ouderen. Ja. Dat doen we ook. Wij verhogen de AOW, als een van de weinige partijen in Nederland. Hebben wij een plan om het te betalen? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Het heeft best lang geduurd voordat we daar waren, toch? Ja, leuk leuk Ik wilde er uh, snel al aan beginnen. Ja. Dat was ook natuurlijk een van de redenen ja. waarom ik je destijds zo'n brief had te sturen. Ja, nee. En heel, heel Nederland die staat zo'n beetje op zijn kop. En we gaan er nog naartoe geven ook. Sterker nog, jullie zijn er ook een beetje voorstander van: ja, laat me dat dan maar. La, waarom mollet, waarom, waarom geen roetpiet of een, een gekleurde piet? Het gaat inderdaad allemaal nergens over. Nee. Maar, maar, maar, moet je, maar moet je dat allemaal toelaten? Moeten dan maar zeggen van uh, nou, laten we het allemaal niet meer doen. Wat draagt het bij om dan zo'n klein groepje naar hun de zin in te geven? Want die zoeken dan weer iets anders. De negen zoomen is al af? De negen zoemen wordt afgeschaft. En uh, dan ja, ik we nog wel even los door... die dingetjes. Tot drie jaar geleden zag ik het probleem niet in van deze discussie. Nul. Dacht ik echt, wat a... Wat a fucking bullshit. Dus, Excuses voor mijn daggebruik, maar. Nee, nee, nee, nee. Uh, totdat ik met uh, mensen. met een. Uh, met, met, met een uh, meest Surinaamse en Antalyaanse achtergrond ging ik praten. Uh, ook gewoon zoals, zoals hier. Uh, en mensen echt in tra. dus niet agressief, uh, in tranen. Totale tranen. Uh, bijvoorbeeld omdat. en dat is mij ook. omdat hun kinderen. Uh, ermee de, de, de werden gepest. We hebben gewoon het gevoel dat we niet serieus worden genomen. Het zat nog wat breder in dat de slavenijnen, dat de regering daar eigenlijk nooit van heeft gezegd, jongens, dat was... Dat, dat, dat kon. Dat kon niet. Toen hadden ze het ook over racisme. Toen dacht ik, ja, wat racisme? Wat? Ik ben geen racist. Uh, toen sprak ik met iemand en die zei het heel mooi. Die zei, ja, maar in Nederland, dat is typisch Nederlands, trouwens, uh, zeg wat, ja, maar zo bedoel ik het niet. Ik vind, ik vind, uh, even kijken of ik iets beledigends kan zeggen zonder dat jullie me eruit schoppen, maar... Nee, nee we gaan uh, we gaan <laughs> Ik, uh, je hebt echt een hele lelijke baard. En dan uh, zeg jij, dat uh, raakt nee, nee, mij. Ik zeg, oh nee, maar zo bedoelde ik het niet. Ik ben trots. Nee, maar het is typisch Nederlands om dan te zeggen, zo bedoelde ik het niet. Maar uiteindelijk is het in the eye of the beholder. Hoe komt het bij jou over? En uh, rekening houden met elkaar en hoe je elkaar bejegent. Als je het hebt over fatsoen. Dat vind ik ook belangrijk. En toen dacht ik, oké, okay, ik ben geen racist. Dat laat ik me ook door niemand aanpraten. Ik blijf Sinterklaas vieren. Maar wat is er mis mee dat je de traditie wat zou aanpassen en dat de, dat de kleur verandert. Is dat nou... Verandert daarmee het feest? Het feest niet, maar nee. je geeft wel weer ja. het kleinere groepje de zin. Maar, maar wat, is de daar, de... wat is daar het probleem van? Nou, als je tien kleine dingetjes, tien kleine groepjes, dus daarmee de zin gegeven... gaat het op een gegeven moment één grote groep worden. En wij, hebben, wij leven hier gewoon in een bepaald land waar we op een bepaalde manier leven. Oké, okay, we houden dus rekening dan met die groep, dat kleine groepje, wat dat wil. Je hebt hier ook een groep, en die groep is veel groter, die van mening is dat vrouwen wie gesloten rond moeten lopen. Moeten we ook daar de toe toegeven over niks over nee, jouw jaar? Oh, daar nooit. hebben we niet. En nee. waarom dan de ene die geboren is, en de, de andere die geboren zijn, niet? Omdat de kleur van een Pieter niet te doet, om het even heel plat te zeggen, we hebben het eigenlijk, eigenlijk zijn we het daar ook nog wel over, uiteindelijk. Voor, als je vraagt voor kinderen, dan doet dat er niet toe. Maar dat, iedereen, dat vrouwen hier gesluit zouden moeten lopen, dat gaat in tegen de mensenrechten. Namelijk het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. En dat vind ik een heel, heel, heel groot verschil. En dat is maar toch is het een behoorlijk groot. En groot dat is on ononderhandelbaar. Ja, maar ik vind dat... Dat is voor mij ononderhandelbaar. Ja, maar en daar, zou, daar dan, zou ik... Nee, maar daar zou ik mij tegen verzetten. Ja, dat is wel belangrijk in elkaar kijken. Ja, zeker. Nou, Vergeet het niet wat mensen zeggen. Nee, dank je wel dank je wel. Nee, jij bedankt. Bedankt voor je mail. Ja, hartstikke Super dankjewel. tof dat je, dat je, je ons doen. hebt uitgenodigd. Ja, ja jij, zoals ja, ja. op ze Dordtje, zeggen uh, Tof dat je kloot hebt genoemd. Ja. <hijen hijen> U zeggen we altijd. Ja.